Um, in de tijd van het slaven mee. Ja, toen onze voorouders naar de Suriname waren gekomen, ja. konden ze geen zak nemen of tas nemen om spullen mee te nemen. En ze hadden ook ze hadden, uh, dingen. Um, uh, je hebt ook stokken mm -hmm. maar heel klein. So, als het, als het, kassafen, het stok van die cassaven mm -hmm. één ding heeft, ken je dat ding? Ja, ja. ja. ja dat kan je dat. In je, in je haar stoppen ja. en als je, daar, als je dan op een andere plaats bent waar je kan planten en op de grond zet groeit het. En als ja. je al één heeft, heb je zoveel. Ah, ja, ja, Want van die ene ga je dan weer andere. En toen had de, had de mevrouw, zo ben weer uh, vergeten, een reis in haar haar gezet en daarna dan, had die mevrouw uh, dus die hadden gevlochten en dan waren die zaadjes uh, erin. En dan ga ik... Uh, wezen hoe het gedaan was, hoe, hoe het uh, was gebeurd. Ik ga uh, een voorbeeld geven. Hier heb ik rijst. Ja, ik heb hier rijst. En daar zet ik op Marjan hoofd. En zet ik het hier. En je hoeft je ook niet veel te hebben. Als je dat een beetje hebt, blijft het hierin. Zo had ze het gedaan. Ja. En had ze dat, waar had ze dat gedaan? Edith? op het slavenschip of in Paramaribo of in Afrika? In Afrika, oké. Okay. Ja, wat we het vandaag ja. noemen? En dan had ze haar gevlochten. Het zit daar erin. En dan mm -hmm. had ze dan vlechten. Vlochten zo. Zie je? Ja. Is dat dicht? Zo was het gebeurd. En dan ik daar ja. Zo gedaan. Ja. En nu is het dicht. Zo was die, had die mevrouw toen de tijd gedaan. En dan had ze toch een binnen in die haren. Zo um, ja. so, so was het geluk om toch een beetje rijst mee te nemen. Zodat so ze... Uh, waardoor ze nu rijst hier hebben. Om te planten dus. Die mevrouw had het meegenomen. Ja, weer een beetje. Je hoeft niet veel deze te hebben voordat je dan een grote veld krijgt. Want als je één keer plant, heb je dan uh, volgende keer al zoveel. Ja, zo had ze het weer gedaan. Kijk zo. Zo gedaan. Ja, en weer gevlochten. zo was het gebeurd. Ja. En straks, Monika, als je je haar. moet je je hoofd. heel hard schudden, kijken of het eruit valt of niet. Ja. Want je ziet niks, hè? Nee. Zo was het gebeurd. in, in uh, de tijd van uh, slavernij. Zo had die mevrouw de reis meegenomen. Niet alleen reis, ook andere, andere dingen. Ja, want vroeger hadden die mensen echt grote haren. Maar nu zitten die. die. die. die, die, die, die uh, die jongeren, alleen maar weven, street en zo, dat zijn die haren niet meer zo goed. Mm -hmm. Ja, maar vroeger hadden die mensen echt een uh, blakama blakke strana Uwidi, ja. Ja, maar nu is het een beetje veranderd. Maar gelukkig is deze nog echt ah uh, die. Nee. Ja. Zoals ze weer gedaan ja. Hier is dit het een Hier. hier. Hier. en hier. hier, en hier, en hier, en hier. Zo is het gebeurd. Zo, zo, ja. We gaan even op mannen wachten. Misschien wel tiende dat mannen mannen ook moet zitten. Ja. Hm? Ja. Nee. Dus zo gaat die mevrouw gedaan. Is mijn man? Nee, oké. Okay. Dus zo, was het, zo is het verhaal gegaan. Uh. Ja, zo, hebben, zo is het uh, die mensen gelukt om de reis mee te nemen naar Suriname. Vanuit Afrika naar Suriname. Ja. Nee. En wie heeft je dat verteld, Edith? Hoe weet je groot, dat? Mijn grootouders. Je grootouders? Ja, mijn voorouders. Dus op... Zal makkelijk smaken? Ik U? heb van Salamakaners gehoord, van mm. Oké. Ja. Want okay. ja. ze waren allemaal. Uh, bij elkaar. Mm -hmm. En toen ze hier uh, nou, in, die, in die plantage waren, gingen ze dan vluchten. En die, die, die persoon vlucht naar, met een groepje naar een andere plaats, en die persoon vlucht met een groepje naar een andere plaats. En zo zijn ze dan, uh, mm -hmm. ja, van elkaar. Ja, daar heb je van Saramakaners, Orkaners, Paramakaners. Ja, en uh, die en in verschillende stammen. En Edith, toen ze van de plantage naar het binnenland kwamen, toen hebben ze ook weer reis meegenomen, hè? Ja, ja, ja. Hoe hebben ze dat dan toegedaan? Ja, dat op dezelfde manier. Ja, en ze, ze, ze gingen ook s'avonds komen om spullen te nemen. Mm -hmm. Want ze hadden geen spullen daar in het bos. Ja, toen ze pas in het bos waren gegaan, hadden ze geen spullen. Er kwamen mannen s'avonds om te stelen mm -hmm. ja, van het plantage. Dus zo hebben ze ook uh, spullen... Mimi, mi, mi genomen. Ja. En hier is het goed. Je mag je haar. Mag, ja. Ik kan edden. En dan kom ik toch? Je mag schudden, schudden, schudden. Wacht je, je beetje, een beetje, een beetje. Ja. Nee, nou? Nou, schudden. nee schudden, schudden. Dat? Die was al een beetje. Ja. Maar dan komt het op. Nee, helemaal. Niet. Ik zou so, mijn lons zoeken. Zo so is het goed.